Iedereen is welkom, maar wij zijn niet voor iedereen. Ik kan dit niet even erbij doen in mijn eentje. In Rotterdam hadden we een gezicht nodig. Finsten winnen is in Rotterdam. Ja, het is echt een ras Rotterdammer. Het beeld is ontstaan van je schreeuwt en je gooit zo'n scoop naar binnen en bam, sixpack. Maar dat suggereren ze eigenlijk nooit als ik dingen zeg of doe, dat daar van alles van gevonden wordt. Johan Derksen, uh, Marcel van Roosmalen, Joep van het Hek en Henk Spaan. Zou ik jou om advies vragen? Nee? Ja, dan maakt... Je mening maar ook niet zoveel uit. Arie Boomsma opende in 2015 zijn eerste Vondelgym op de Overtoon. Inmiddels zijn er vier, waaronder recent ook eentje in Rotterdam. Een project met rapper Winnen. Ik ga praten met de ondernemer Arie Boomsma. Welkom op CVD TV. Arie Vaart, welkom. Ja, dank je. Leuk. Uh, ik sprak je in 2016 en wat ik toen ook wel leuk vond... Uh, ik kwam er toen in de voorbereidingen achter dat uh, uh, je broer Klaas was betrokken, je zus uh, was betrokken. Is dat nog steeds ja. we, aan de orde? Ja, het is nog steeds aan de orde. Mijn zus doet uh, eigenlijk cultuur en branding binnen het bedrijf. Ja. Dus uh, veel wat we laten zien, de toon, uh, uh, de evenementen, dat soort dingen, de relaties. En, en mijn broer is uh, hardloopcoach, hoofdcoach van het hardlopen. Uh, nog steeds allemaal. En die heeft ook een paar boeken bij ons uitgebracht uh, binnen de gym. Dus we zijn nog steeds. Een soort van familiebedrijf. <laughs> ja, gelukkig met de partners. Het uh, ja, voelt precies. als een familie. Maar zij zijn in ieder geval nog betrokken. Ja, precies. Ja. Hey, um, je sprak in 2016 in hetzelfde interview. Over uh, dat je. Zeg maar na die. Want je was toen net bezig met de tweede. Om die ja. te openen. Wie bouwt volgens mij? was de tweede. Ja. Toen zei je Ja, ik, ik begin nu wel een beetje te dromen. Van hè, misschien nog wel meer. En toen noemde hij een paar steden. Waaronder Rotterdam. Ja. Uh, en ook buitenland. Uh, als je nu terugkijkt. Nu 2022. Hoe is die groei gegaan? Die groei gaat goed. Dat buitenland, dat zie ik niet meer zo snel. Omdat ik gemerkt heb met op het moment dat wij uh, meerdere locaties, want toen kwam inderdaad de tweede en die was ook heel snel vol met een wachtlijst. Ja. Dus toen durfden we een derde op de Zuidas en inmiddels een vierde in Rotterdam. Maar ik merkte wel met die stap van Amsterdam naar Rotterdam, waarbij je een nieuw management nodig hebt en een andere werkstructuur, merkte ik wel heel sterk van oké, okay, het, het moeilijkst in het... Schalen van het bedrijf is eigenlijk dat je de cultuur steeds weer vertaalt. Dus wat ons bijzonder maakt ten opzichte van andere gyms of sportondernemingen, eh, hoe schaal je dat naar een plek waar je niet voortdurend zelf aanwezig bent? Ja. Um, en ik denk als wij naar het buitenland zouden gaan, dan zou de combinatie van disciplines die wij aanbieden dat maakt nog steeds kickboxen en CrossFit. Dat is een unieke combinatie al. Uh -huh. Er zijn nog een paar dingen omheen, uh -huh. maar dat blijft dan over. Alleen die cultuur te bouwen in, in een andere echte andere cultuur in een ander land ja dat lijkt me moeilijk en ik merk ook dat er is zoveel werk in Nederland nog te doen. En dus heel wat steden heen. te veroveren natuurlijk ja en we nou. zijn ook niet voor elke stad geschikt dus iedereen is welkom, maar wij zijn niet voor iedereen. Nee. En um, dus... Voor wie van, maar hoezo niet voor iedereen? Voor wie wel, zeg maar. Nou kijk, als je naar basic fit gaat, dan weet je, als ik daar binnenkom, staat vol met.. Prachtige apparaten. Ik, ga, ik weet wat ik ga doen. En je krijgt precies wat je verwacht. Uh -huh. Bij ons, wij hebben crossfit. Dat is al natuurlijk een, een, uh, ja, dat is een snelst groeiende sport van de wereld, een beetje. Maar het is wel uh, specifiek. Uh -huh. Dan hebben we kickboksen, yoga, hardlopen en gewoon fitness. Alleen we hebben bijvoorbeeld niet zoveel apparaten staan. Dus als je bij ons binnenkomt, dan kom je echt voor die groepslessen. Uh -huh. um, dat maakt het al. Niet voor iedereen geschikt, want heel veel mensen willen gewoon vrij trainen, op apparaten gaan, gaan zitten. Die komen bij jou binnen en die zeggen, hé, hey, het is ook leeg hier. Ja, dus ja. er staat geen packdeck en geen cross trainen. Nee. <laughs> dus je moet zelf aan de slag. En ja. dat is wel, denk ik, het pionierschap en waar de markt naartoe gaat. Ja. Maar de massa zit nog op apparaten. En dus ja. iedereen is welkom, maar het is niet voor iedereen. Die cultuur die je net schetste, uh, of tenminste waar je het net over had, hè, van belangrijk om die cultuur te vertalen in nieuwe vestigingen. beschrijft die cultuur eens. Kijk, we bouwen eigenlijk sportverenigingen. Dus het gevoel van de vereniging van vroeger, waar je elkaar kent, waar je elkaar knikt, uh, even gedag knikt in de kleedkamer, waar je misschien samen sport, uh, waar je evenementen hebt, waar je op een gegeven moment kinderen mee naartoe neemt. Um, die cultuur, dat, dat is eigenlijk wat we bouwen. Um, en elke vestiging moet dat weer hebben. Mm -hmm. Dus er moet een signatuur door al die vestigingen gaan, dat je denkt, ah, dit is Vondelgym en dat zit hem daarin. Maar elke moet ook weer zijn eigen handtekeningetje hebben. En uh, dat is wel eens lastig, uh, om dat meteen weer te bouwen vanaf de grond. Dus dat, dat begint met het aannamebeleid van trainers en andere collega's. Dat zit hem in muziek, dat zit hem in interieur, dat zit hem in het meegeven van personeel. Van als er iemand binnenkomt, dan knik je, iemand gaat hem met een glimlach uit. Ja. We staan voor aandacht, kwaliteit. Hoe vertaal je dat? Ken je de namen van de mensen in je les? Uh, hoe geef je een high five <laughs> op welk moment? Ja. Op dat detail proberen we af en toe die cultuur te bouwen en te bepalen. Hoe doe je dat? Nou, cultuur is wat je tolereert, ben ik achtergekomen. Dus je kan op papier hele mooie visie uitschrijven van zo zou onze cultuur, zo, dit is onze cultuur. Mm -hmm. Maar als je vervolgens iets heel anders tolereert onder je dak, ja, dat is wat de cultuur bepaalt. Mm. En uh, dus hoe doen we dat? Bijvoorbeeld het voorbeeld Rotterdam. Uh, we weten, er komt een nieuwe plek. Die plek moet al een locatie zijn waarbij je als je hem ziet denkt, ah, Vondel gym In dit geval is het in het WTC in, uh, in Rotterdam. Veel beton, industrieel, um, mooi klassiek pand. Mm -hmm. uh, als je binnenkomt zie je het interieur, dat herken je. Dan heb je de muziek. We draaien alleen maar hip hop in de gym. Uh, dat, dat is een deel van de cultuur. En dan... Met het aannamebeleid, als we al die trainers en trainsters gaan verzamelen... dan gaan ze door onze interne opleiding. En we organiseren dagen waarin we uit gaan leggen hoe we werken... en waarom we zo werken. Mm -hmm. En uh, bij het selecteren van de mensen zijn we al bezig met... natuurlijk moet je op papier goed zijn, opgeleid, uh, gekwalificeerd. Mm -hmm. Maar nu gaan we kijken, wat is je achtergrond? Uh, hoe, hoe maak je contact? Hoe praten we met elkaar? Uh, yeah. Hoe denk je over de Samenleving over de mensen de, ja. en daar zit het heel erg, want die mensen maken natuurlijk de cultuur en die zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt op zo'n plek ook als je bijvoorbeeld niet fit bent, dat je daar wel naar binnen loopt, omdat er contact met je gemaakt wordt en dat er gedacht wordt hoe gaan we samen jou fit krijgen ja. en niet van hé, hey, jij bent nog niet fit, wat doe je hier? Ja, ja. hey, luister eens, hoeveel want uh, eh, nou ben ik er zelf nooit geweest, eerlijkheid gebied mij dat te zeggen. Ik kom, ik, ik kom wel in de sportschool, hoor, maar ja, je in je andere. Frik uit. Uh, maar dank je wel voor mijn leeftijd. Maar uh, de ja. lopen heel veel mensen rond. Hè? Ja. Hoeveel, hoeveel mensen uh, lopen er rond in een gemiddelde Vondel Gym? Nou, de gyms die het langst bestaan zitten zo rond de 2500 per locatie. Ja. En de gyms die het kortst bestaan uh, uh, gaan nu richting de 1000. En dan heb je het over ab abonnees, klanten, ja. leden, abonnementen. Ja. abonnementen. Ja. En hoeveel uh, personeel staat daar op, zeg maar, op een, op een gym? Nou, we hebben ongeveer 30 mensen die op de balies, op de locaties werken. We hebben een kleine back-office van uh, 12, 14 centraal, zeg maar. Ja. En dan hebben we aan trainers en trainsters over vier locaties verdeeld uh, ongeveer 160 Wat mensen die me. overal. Maar dat zijn veel ZZP'ers. Oké. Okay. Veel is dat het gros? Het gros, ja. Oké. Okay. Ja. Dan krijgen we de discussie natuurlijk die, die, over ZZP'ers. Van, van ja, zijn het geen verkapte medewerkers gezien de uurtarieven die ze krijgen en zo. Hoe zie jij dat? Nou, um, we zorgen ervoor dat ze alleen al onder ons dak, dus met personal training... en uh, werken voor bedrijven en de lessen bij ons. Dus dat ze verschillende werknemers of werkgevers al hebben. Veel yes. opdrachtgevers eigenlijk. Um, daarnaast is het ook zo dat ze soms op andere plekken... ook nog uh, uh, les geven of werken. Dus ze zijn wel echt uh, zelfstandigen. Ze okay. regelen ook al hun eigen dingen. Um, dat is wel echt iets in die branche... waar je heel erg mee bezig moet zijn ook. En mm. we hebben ook wel sommige mensen in dienst genomen... omdat ze... Uh, heel erg voor ons kozen en dachten van... ja, ik, ik wil niet ook nog allerlei andere dingen doen... dus ik kom niet aan die opdrachtgevers. Ja. En dan komen ze in dienst. Maar liever heb ik ZZP... omdat de theorie is eigenlijk... als je ZZP'ers helpt met hun ontwikkeling... dus door social media trainingen te geven... door opleidingen te geven... door cliënten en opdrachten aan te reiken. Als je ze helpt met hun ontwikkeling... tillen ze je onderneming eigenlijk mee omhoog. Mm -hmm. En dat vind ik een hele mooie... dat het eigenlijk niet is... Ja, je bent als, als leider, als manager ben je niet bezig uh, volgelingen te creëren, maar nieuwe leiders te maken. En dat, mm. dat doet echt iets met je bedrijf. Hoe manage jij, dat zul je vast niet alleen doen, maar nee. hoe wordt het bedrijf gemanaged? Want dit zijn wel heel, heel veel mensen, ja. vier locaties. Daar gebeuren elke dag heel veel dingen. Ja. Hoe heb jij het management georganiseerd? Um, we zijn dat eigenlijk nu net aan het veranderen. Want um, in COVID hadden we gedacht, we moeten juist heel lean zijn... En toen hebben we in Amsterdam bijvoorbeeld op drie verschillende locaties... met één locatiemanager gewerkt... die alle drie die locaties onder haar uh, hoede had. Mm -hmm. En een sportmanager die het sportdeel onder haar hoede had. Um, daar zitten wij met aandeelhouders. Dat zijn er uh, vier. zitten we boven. Um, zijn er nu trouwens vijf met Rotterdam erbij? Ja, daar wil ik zo meteen van meer ja. over weten. Ja, ja, ja. Maar, uh, dus, dus dat is eigenlijk de structuur. En nu hebben we net gekeken van we willen per locatie een eigen locatiemanager die helemaal verantwoordelijk is voor die locatie. Ja. Voor alles daar. En een hoofdcoach sport. En okay. die twee ontfermen zich over de locatie en sturen de teams aan. Okay. Um, dus dat is eigenlijk hoe we het nu aan het doorvoeren zijn. En zijn die dan ook, want je hebt over vier aandeelhouders en nu vijf, die vijfde kan ik dat is winnen. Ja, winnen is in, uh, in Rotterdam aandeelhouder. Ja. Uh, en hoe zit het aan die andere, dan ben jij er één? Ja. Zijn er dan nog drie meer? Of zijn ja. er vier, drie meer? Hè? Wie zijn ja. dat dan? Er zijn er twee. Kijk, toen we met het idee kwamen, ik wist, ik kan toen nog vol op mijn televisie, zes, zeven programma's per jaar. Ik kan dit niet even erbij doen in mijn eentje. Dus nee. uh, bovendien ben ik in... Sommige dip... mensen denken dat misschien, hè? Oh, ja, ja, die vergissen zich En die, die Arie Bons, maar oh ja, die doet dat even een beetje tussendoor. Nee, nee, nee. Is nee. dat de meeste tijd gaat aan de vondsel, Verre Verreweg, ja. Nee. Ik sta er mee op, ga ermee naar bed. Alleen ook toen al, in het begin, dus dat is bijna acht jaar geleden inmiddels, um, was het zo dat ik toen dacht ik zelf ook, dit ga ik erbij doen. Um, dus ik had partners nodig die ook zakelijk sterk zijn. Want mijn, ik heb veel ideeën. Ik kan goed mensen aansturen, cultuur bouwen en branden. Maar waar ik niet goed in ben is het, het boekendeel van ondernemen. De spreadsheet. Um, ja, ja, ja. En dus daar had ik ook mensen voor nodig die, die ook daar de zakelijke ervaring hadden. En uh, waar ik ook van kan leren. Mm -hmm. Dus ik heb twee partners die eigenlijk vanuit de horeca komen. Uh, die hier ook in, in het bedrijf zitten. En ik heb uh, een partner die echt vanuit de sport komt. En die is vooral veel op de vloer ook uh, aanwezig. Oké. Okay. En... Um zo hebben we het eigenlijk toen gebouwd en dat is nu uh, nog steeds zo. Dus dat waren, er, dat, waren er, dat waren vier aandeelhouders, toen kwam de deal met winnen. Ja. Uh, hoe kwam die tot stand? In Rotterdam hadden we een gezicht nodig. Je moet in Rotterdam nooit die Amsterdamse gym zijn die hier nu ook iets komt doen. <laughs> Forget it. <laughs> en uh, bovendien denk ik dat dat sowieso onze weg is. Dat je altijd als je in een andere plaats gaat ondernemen, dat je een lokale gastheer of gastvrouw hebt. Uh -huh. Iemand die de stad en de cultuur daar kent en het, en het respect ook heeft. Uh -huh. Um, en het team kan bouwen en leiden. Um, en Winston winnen is in Rotterdam, ja, het is echt een ras Rotterdammer... Uh, met aanzien daar en respect, maar ook iemand die al bekend staat om het verbinden... en het, het bouwen van het, ja, mensen met elkaar in contact brengen... En, en maatschappelijk betrokken, dus dat was een heel mooi omveld. En hij is een, uh, een fitnessman, ja. dus dat was een heel mooi, uh, mooie klik eigenlijk. Dus toen ik met hem ging praten, zei hij, ja, dit komt precies op het, op het, op het goede moment ook... En, uh, dus het was heel leuk om met hem te sparren over hoe gaan we dat dan doen? En wat voor team gaan we vormen? En wat is jouw rol daarin? Was hij het eens met de muziekkeuze of niet? <laughs> ja, hij He? staat zelf in de playlist. Ja. Hij staat zelf in de playlist. stond er al in. Ja. Ja, ja. ja, hij stond er al in. Ja, en het leuke is wel dat op het moment dat, dat je hem er dan bij haalt, dat hij zich daar ook mee gaat bemoeien natuurlijk. Dus hmm. dan krijg je ook een hele mooie uh, verse aanwas van, van muziek en van visie. Even zakelijk, hè? want zo'n gym, wat kost een gemiddelde gym... Uh, die, als je die moet opzetten, dat, dat is veel geld. Hè? Ja, dat is veel geld. En, um, we zitten op locaties die duur zijn, ja. vaak natuurlijk in de steden in het centrum. Uh, in, um, dus daar begint het al. Um, dan heb je de, de hele verbouwing, het interieur, de materialen. Wij kopen de materialen, dus wij huren niks of uh, leasen niks. Um, al die machines, al die dingen uh, die er wel staan, uh, die, ja, die kopen we allemaal. Um, daar hebben we wel echt samenwerkingen ook mee met merken als Elico ja. en uh, Matrix. Ja. Um, Goed hij is ze even zegt ook dan. Ja, dat is altijd leuk voor ze. <lacht> maar wat kost het qua luchtbehandeling? Nou, zeg maar, de luchtbehandeling, lucht. de luchtbehandeling ja, is ja, enorm. Ja. Dus je ja. moet ongeveer wel uitgaan van ongeveer uh, toch wel tegen de miljoen... om de eerste fase, het bouwen, het interieur, uh, de eerste aanloopmaanden... dat er natuurlijk nog geen leden... Soms heb je ja, bij precies. aanvang wel ja. veel interesse, maar... Ja. Je moet er echt wel een paar maanden in uh, calculeren. Ja. Dus je hebt het ongeveer over een miljoen per locatie om uh, ja, de start te bekostigen. En heeft zo'n winnen dan, uh, hoe, hoe zag die deal eruit? Wat je, ook, wat je daarover kan vertellen. Want om te beginnen heb je een stuk waardering waarschijnlijk nodig, want hij treedt in als aandeelhouder. Je ja. zit met de aanbouw van zijn nieuwe in. Hoe structureer je ja. zoiets dan? Nou, um, ja, ik, daar wil ik inderdaad niet te veel over nee? vertellen, omdat dat ook helemaal uh, zijn ja. pakje aan is. Maar... Um, Uiteindelijk is het zo dat hij in de BV in Rotterdam, dat is een losse BV in de Vondelgym tak, ja. uh, daar is hij aandeelhouder okay. um, en daar heeft hij dus gewoon een, een substantieel aandeel in het bedrijf uh, met een bepaalde waarde. Ja, precies. En de rest is, het, zeg maar, is, is de, de, de Vondelgym groep is eigenaar en hij is eigenaar. Ja, en elke gym BV. is weer een nieuwe BV. Ja, ja precies. Ja, precies. Heb jij, uh, uh, want je bent er nu zeven jaar mee bezig, hè, zoiets? Ja, bij, ja in januari 8. Ja. Januari 8 alweer. Uh, als je nu zo terugkijkt, hè, zijn er dingen waarvan je denkt... oeh, daar heb ik me wel in vergist of uh, daar ben ik goed op mijn mel gegaan... of uh, daar heb ik van geleerd? Heel veel. Ja. Um, wat ik heel erg gemerkt heb is in het, in het schalen van een bedrijf... dus als je één bedrijf hebt, iedereen die daar uh, onder dat dak werkt ziet dat echt als haar of zijn nest. En het is ons huis en we moeten het schoonhouden en netjes. En we zijn betrokken en we kennen iedereen. En op het moment dat je een tweede locatie opent met min of meer dezelfde groep, dan, dan wordt dat al minder. Dus mm. het voorbeeld van een stukje papier uh, dat op de grond ligt. Ja, als, bij die eerste gym pakt iedereen dat op. Wie het ook is in het bedrijf. Bij de tweede gym is het al, stappen ze eroverheen, want dat doet iemand anders wel sneller. Um, en dat vertaalt zich op heel veel dingen. En met groei komt ook een nostalgie bij mensen waarmee je werkt. Dat ze denken, ja, maar vroeger kenden we elkaar allemaal. Waren we allemaal op die ene plek. Was iedereen... Het verandert, we groeien te hard. Het wordt anders. Dus je hebt ineens met uh, de mensen heel veel te maken in, in, <coughs> in hoe iedereen omgaat met verandering. Mm. en Met groei. Mm. En met het vasthouden aan, dit kende ik en dat vond ik fijn. En... Um, daar heb ik wel met vallen en opstaan moeten leren. Dat ik uh, dat ook wel een beetje onderschat heb wat de impact is op al die levens van de mensen waarmee we werken. Ja. Heb je nooit het gevoel gehad van, oh man, ik, ik wens je veel personeel, wat je dan wel hebt. <laughs> ja. ja, zeker, zeker wel. Ik, maar ik, ik moet zeggen dat dat ook is waar ik het meest van geniet. Kijk, we hebben managers ja. die dichter op de mensen staan. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld, ik wissel de locaties per dag af. Dus dan ben ik daar. Daar plan ik wat afspraken. We hebben altijd wel een vergadering op hier en daar. En training natuurlijk. Ik maak ook vaak afspraken met een training erbij. Um, om het te combineren. Maar ik zorg ervoor dat als ik op een locatie ben... dat ik wezenlijk contact heb met één collega die dag. En met één lid. Dus dat is niet meer dan, hé wat ga je trainen, oh crossfit, oké. Okay. Mm. Nee, dan, dan gaan we echt even door in het gesprek. Mm. En uh, dat probeer ik elke keer dat ik binnen ben altijd te doen. Eén lid, één collega, echt even spreken. En alleen al dat soort kleine, bijna geformateerde dingetjes, die werken voor mij heel goed om goed mijn vinger aan de pols te houden. En, maar het blijft met groei heel lastig dat je... Ja, mensen vinden het soms moeilijk. Ja, verandering. Ja, ja. ja. Uh, als gaat, jij noemt net bijna geformateerd en gestructureerd. Jij bent wel een gestructureerd baas, Ja. Ja, ik geloof dat dat... Kijk, ritme maakt ruimte. Ja. Dat, is mijn, dat is mijn theorie. En uh, het fijne van structuur is, en vooral van dagelijkse structuur en dagelijks ritme, is dat het ook niet erg is als het een dag anders is. Want gisteren was het wel zo en morgen ook weer. Uh. Dus het, het laat eigenlijk heel veel ruimte voor impulsiviteit. Of voor de dingen gaan even net anders. Ik heb drie zeer jonge kinderen. Dus de, de dingen gaan zo nu en dan echt anders. Ja. dan gepland. Ja, maak je, je borstman altijd ja. te ja. ouder worden. Die ja, <lacht> <Ja. Ja. lacht> jou zijn in de twintig al. Ja, precies. Weet. Ja, die heel zelf. Dat, dat biedt heel veel ruimte. Het is een beetje als uh, van, ik, ik, we zitten nu in Bussum. Ik kan van Apkoude, waar ik woon, naar Bussum rijden. Dat is altijd van Apkoude naar Bussum. Maar dat kan op heel veel verschillende manieren. En dat is voor mij ritme. De dingen staan vast, maar daartussen ontstaat ontzettend veel ruimte om mm -hmm. uh, andere dingen te doen. En die structuur voor mij is ook wel heel erg, als ik productief wil zijn, dan, dan moet ik die structuur bouwen. En uh, ja, dan moet ik een, een autoreply op mijn mail hebben. En dan moet ik vaste dagen hebben voor, voor vaste afspraken. Daar moet elke dag die training in de agenda staan. Uh, ja, ik, ik formateer ontzettend veel. Ja, ja. Ja. Jij zit... Uh, uh, Doe je nog veel televisie? Nee, want dat, dat is wel een verschil hè, met dat we elkaar inmiddels al ja. een jaar geleden spraken. Dus ja. als je vol in tv. Ja. Um, heeft dat effect op jouw bekend zijn? Nou, kijk, nu komen we net uit de periode. dat door COVID de sportscholen dicht waren. en de branche mij gevraagd had als gezicht van de branche ja. uh, naar buiten te treden. Ja. Dus dat ik nogal veel bij al die talkshows uh, zat om dat verhaal te verkondigen. Um, dus dan is die zichtbaarheid nog steeds groot. Mm. Uh, bovendien blijft het op de een of andere manier zo dat als ik dingen zeg of doe, dat daar van alles van gevonden wordt. Dus er is altijd wel een koor van loftuiter's en een koor van... <laughs> you love him on your Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pek en Waar zit dat in? Toen ik mijn programma's maakte, begreep ik dat heel goed, omdat dat waren vaak gevoelige onderwerpen. Um, ik heb ook wel eens gedacht dat het een combinatie is van uiterlijk en uh, de maatschappelijke lading van mijn programma's, daar zit iets dat... Mensen niet makkelijk kunnen plaatsen. Ik, nu denk ik heel vaak dat het heeft te maken met dat het soms lijkt alsof de dingen me makkelijk afgaan. Um, en dat er een vorm van, van afgunst of ja, dat, dat weet ik niet precies. Maar mm. dat is een beetje, soms begrijp ik het ook gewoon eerlijk gezegd niet. Uh, ja. Dat vraag ik mezelf ook af. Ik vind je het um, lastig? niet meer. nee, ik heb over de jaren uh, vanaf 98 media gedaan, uh, jarenlang zes zeven programma's, elke keer weer met een eigen media dynamiek eromheen. Mm -hmm. um, vaak van die mediarellen uh, uh, ja. in, in het oog van die storm gezeten. Mm -hmm. dus dan op een gegeven moment weet ik, oké, okay, alles wat ik doe of wat ik zeg zal die loftuiters hebben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 Maar er zit ook al een hoekje. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld een bepaald voormalig voetbalprogramma waar ik nog alles eens over tafel ga. Dat doet me niks meer, want ja, dat bestaat voor mij niet. Dat, dat, dat merk je ook nergens in je leven. En, en heel vaak denk ik als zo'n ja, wat, wat, wat, wat, wat oudere, bittere, uh, bozige mensen iets over me roepen. Dan denk ik, oké, okay, ik heb drie fantastische kinderen. Een vrouw waar ik veel van hou. Een mooi bedrijf. Ik woon in mijn droomhuis. Ik, ik heb... Ik heb niemand in mijn omgeving die ernstig ziek is op dit moment. Nee. Mijn ouders leven nog. Zo relativeer ik dan een beetje van... Je hebt natuurlijk snel het gevoel dat iedereen ermee bezig is. Maar dat is nooit zo, het is, mm. het is niet... Uh, dus ik relativeer dat op het moment vrij makkelijk. En uh, dat is ook wel eens anders geweest in jaren, maar... De leeftijd helpt misschien ook een beetje? Helpt zeker ook. En ja. het helpt ook wel dat ik... Kijk, ik ben niet meer afhankelijk. Ik, toen ik in de media werkte, ja. hoewel ik dat met echt veel plezier deed, was ik ook afhankelijk. Want ik, als ik een idee had, moest ik aankloppen bij een manager... en die ging naar een zendercoördinator. En dan mochten we misschien op een dinsdagavond in november beginnen om half tien. En die dynamiek is me steeds meer tegen gaan staan. En dat in combinatie met het feit dat als ik bijvoorbeeld uh, twee weken per maand... zes maanden lang op reis was voor een programma... ja, mijn kinderen zijn onder de zes allemaal. en uh, mm. Dus dat, dan miste ik zoveel... Mm -hmm. Plus, ik merkte, hoe meer ik in mijn bedrijf aanwezig ben, hoe meer ik bedenk, hoe meer ik mensen spreek, hoe meer ik doe, hoe meer dat vertaalt. Dus hoe meer ik afwezig ben, hoe meer je dat ook merkt. Ja. Dus die combinatie van dingen, moeite met die mechanismen van afhankelijkheid, de positieve effecten van aanwezigheid in mijn bedrijf en met mijn mensen. En die combinatie zorgde ervoor dat ik dacht, ja jongens, ik heb ruim 20 jaar tv gemaakt met veel plezier, maar het is niet echt te combineren. Mm -hmm. En um, dus nu, als ik een idee heb, dan denk ik wel eens, oh ja, het zou toch wel mooi zijn om me weer eens vast te bijten in zo'n mooi maatschappelijk thema. Dus heel af en toe mis ik dat. De vraag is of je daar televisie nog voor nodig hebt, toch? Want je hebt je eigen kanalen. Dat vind ik ook ja. nu. En, um, dus, dus dat helpt ook wel. En, en, en ik merk, ik geniet zo van het ondernemen, van het bouwen, en uh, van mensen, helpen in hun ontwikkeling op een mooi moment, ja. dat ik eigenlijk... Ja, ik, ik, ik heb nooit het gevoel van, oh, uh, misschien moet ik dat weer veranderen... en toch proberen twee dagen in de week tv te maken of zo. Of dat, nee. Ondernemerschap heeft het gewonnen. Ja, ja, ja. Ja. ja, en daar leer ik. Weet je, dat, ik ja. denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dat, ik heb daar het gevoel dat ik nog zoveel kan leren en kan opsteken... en dat er zoveel ruimte is voor ideeën en voor die branche ook een beetje hervormen... En, ja. uh, ja, ja, want daar wil ik nog één ding over vragen. Als we, toch even, even de combi van de, de, de branche en media en jouw rol in de media. Is dat het hele Fitfluencers hadden een tijdje geleden ook weer een hele discussie over. Ook Gerald Beukers zich bijvoorbeeld behoorlijk zeg maar, pist over uitlieten. Van, van, jullie geven eigenlijk het verkeerde voorbeeld. Want jullie hebben allemaal van die goddelijke lichamen. En dan heb je allemaal een heleboel zielige mensen op social. En die gaan dan aan de supplementen. En, mm. Wat vind je van die discussie? Twee dingen daarover. Ik denk allereerst, want nu we... Joe Beukers inderdaad een beetje opgevoerd als symbool daarvan. Terwijl mensen weten niet wat een slimme ondernemer daarachter zit. Maar ook hoe goed hij en die hele groep vrienden trainen. En hoe hard ze trainen en al hoe lang ze al trainen. Ook nog eens vanuit een topsportverleden. Dus het beeld is ontstaan van je schreeuwt en je gooit zo'n scoop naar binnen en bam sixpack. Maar dat suggereren ze eigenlijk nooit. Dus, dus daar vond, dat vond ik één ding. Ik zal het voor Joe al snel opnemen, eigenlijk altijd. Mm -hmm. um, maar het andere is ook waar, uh, dit is wel de tijd van quick fix. En veel mensen zijn wel op zoek naar die shortcut en veel mensen in de jongere generatie willen vooral bij een, eindproject, een eindtraject, een eindstation zijn. Ook qua ondernemerschap, hè? dus niet alleen qua lijf. Qua alles, maar ook, ja, qua het is alles. de shuffle generatie. Ja. En als het moeilijk wordt, shuffle je naar iets anders en ga je daar vol in. En als dat moeilijk wordt, shuffle je weer. En ik denk een van de dingen die sport kan leren, is wat het is om een doel te stellen. Daar doorheen te moeten, daar hard voor te moeten werken. Dat is een hele mooie exercitie eigenlijk. En ik denk dat we heel erg uit moeten kijken dat als uiterlijk het doel wordt bij sport. Dus een, ik wil er zo uitzien. En dat, dat, dat, dat geeft nooit voldoening en je bent daar nooit. Dus ik denk ook dat het kwalijk is om als je, als je op je Instagram elke dag alleen maar in je sixpack te zien bent. En alleen maar suggereert van dat maakt je gelukkig. Ja, dat is ook de verkeerde hoek. Ja. En dan helemaal als je dat uit een potje kunt halen. Want... Ik denk dat dat vaak mist in de discussie. Zelf heb ik bijvoorbeeld ervoor gekozen om niet meer zoals vroeger uh, alle mens health covers te laten zien de hele tijd en, en uh, voortdurend die shirts uit. En, uh om niet dat te veel te benadrukken. Want uiterlijk is een gevolg van wat je doet. <laughs> ik, zie, ik heb er zo wel eens oefeningen in doen... Van, in samenwerking met de Linda ook. Dat ja, bent ja, van, ja, ja, ja. En dan ja. ook die kwijlende ja, dames... maar weer. naar ja. Ari kijken. Ja. ja, dat was ook de tijd. En, en nu, kijk, je uiterlijk is een gevolg van wat je doet. Het is geen ja. doel. Ja. En uh, de basis is altijd goed eten... goed slapen, goed bewegen. Plezier hebben in wat je doet... En dan is dat gevolg dat je er anders uit gaat zien. Ja. En um, daar moet je geduld voor hebben. Daar moet je hard voor werken. En als mensen mij vragen van... ja, hoe krijg ik een sixpack? Dan zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde van... ik zou die sixpack niet als doel zien. K ga kijken wat je wil bereiken met sport? Waarom train je? En hoe zit je leven erin? Welk, welk type training is nodig om dat leven te ondersteunen? Dat, dat zijn leuke vragen. Dan raakt fitness eigenlijk uh, bijna, of therap therapie klinkt misschien zwaar, maar persoonlijke ontwikkeling. Ja, echt. En, en ik denk ook dat daarin, kijk, we hebben nu gemerkt in die twee jaar COVID hoe belangrijk je gezondheid is. En ook dat je grotendeels dat zelf in de hand hebt. Dus mm. Ik denk dat het nu heel mooi is dat die verschuiving juist een beetje weg van dat bikini lichaam en dat uiterlijk is gegaan. En naar, nee, gezondheid is een schild. En dat helpt je alles uit het leven te halen. Het helpt je de energie te hebben in een leven waarin alles kan. We kunnen alles, we willen overal bij zijn. Zoveel afleiding en zoveel mogelijkheden en zoveel stress en prestatiedruk. Ja, dat, dat leven, dat kun je niet aan als je niet goed voor je gezondheid zorgt. Ja, het is alleen jammer dat als je zeg maar, op de manier waarop met name jonge mensen over social heen duikelen, schetst een heel ander beeld. Ja, zeker. Nou ja, ik denk wel dat daar voor ons allemaal op socials ook een verantwoordelijkheid ligt. Ja. En um, dat is denk ik wel echt waar je goed naar moet kijken. Voor, voor mij is de grote vraag bij socials deze tijd van wat heeft een ander eraan wat ik plaats? Dus het social gedeelte van de socials ben ik heel erg aan, aan het opzoeken. Steeds. Terwijl, terwijl jij juist zo vaak wordt beticht van de man met het toch wel grote ego. Terwijl jij ja. dus nu het tegenovergestelde zegt. Ja, kijk, maar dat doet me niet zoveel. Want dat komt eigenlijk altijd van mensen die me niet kennen. Of die zelf niet zo blij zijn. Of, of een en, nog groter ego hebben. Of nog Nou ja, weet je, kijk. Er zijn een paar, zoals we het er nu toch over hebben. Een paar mensen die, eh, die vaak dan... Nou, Johan Derksen... Uh, Marcel van Roosmalen, Joep van het Hek en Henk Spaan. Dat zijn eigenlijk de vier. En kijk, daar tekent zich natuurlijk wel een beeld af... van wat oudere, bozere mannen... met een over het algemeen wat rammelende gezondheid. Uh, ja, dan snap ik ook wel dat als je iemand ziet... die heel veel plezier heeft in trainen en gezondheid... en dat graag deelt, ja, dat is moeilijk. Dat, ik, ik, ik vind het, dat niet erg. Ik zie een tv-format waarbij jij hun vier gaat trainen. <lacht> ja, <lacht> dat, dat lijkt ook heel leuk. <lacht> en ik denk dat Henk Spaan bijvoorbeeld... Weet je, dat is echt wel een getalenteerde man natuurlijk. En ja. uh, Trouwens, allemaal, deze mensen zijn ergens heel goed in... Dus, uh, de, dus ja, sof uh, ja. niet bang te zijn. Maar ja, dat gedeelte doet me niks. Want ja. ik denk bij bij dat die vorm als iemand zoekt, ja je hebt een groot ego, het gaat vooral om jou. Uh, dan denk ik altijd, zou ik jou om advies vragen? Nee? Ja, dan maakt je mening me ook niet zoveel uit. Nee. Dan is het gewoon een mening zoals er duizenden zijn op de socials. Ja. En dat, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Tot slot, je ondernemersplannen. Ja. Het gaat er allemaal aankomen. Nou, is, ik ben wel sinds dat gesprek ook, waar toen uitsprak inderdaad... van het lijkt me mooi om in Nederland meerdere plekken te hebben. Het blijft voor ons, voor Vondel Gym, is het altijd zo dat wij hoeven... wij kunnen niet in elke plaats zitten. We hebben geen basic fit of train more ambities. Je zo, nee. uh, dus je hebt het altijd nog over de grotere steden. En daar hoort dan wel een stad als Zwolle bijvoorbeeld bij. En, uh, en elke keer weer in datzelfde model een lokaal gezicht... Goeie trainers die we zelf opleiden. Mooie cultuur. En dan uh, denk ik dat wij zo rond de 11, 12 vestigingen in Nederland er echt wel zijn. En dan zit de verdieping er heel in. Wat gaan we doen online? Uh, hoe zorgen we ervoor dat als er ooit nog eens een pandemie komt, waardoor de wereld op slot gaat, uh, dat we goed door kunnen. Ja. Dus het zit dan nu veel meer in de verdieping van het bedrijf en de verbreding en, uh, dan, dan, dan, dan dat we heel snel moeten groeien. Mm. blijft nog steeds zo. De gym die we net geopend hebben moet eerst helemaal stabiel draaien, uh, voorbij break even zijn. Dan gaan we pas kijken naar de volgende. Ondertussen bekijken we wel locaties. Uh, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier ermee, Arin. Ja, dank dan. uh, dank dat je mijn gast was. Leuk, dank je wel. En dank je wel voor het kijken uh, naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op CVD TV. En heb je geluisterd naar de podcast? Ook dank je wel voor het luisteren. Hoi.